Hallo, ik ben Thijs. Ik ben nogal een voorstander van uh, mensen alle kansen te geven dat ze verdienen. En vooral jonge mensen, want jonge mensen hebben heel veel kansen nodig. Nu, iemand dat zoveel kansen kan geven, dat zijn leraren. Omdat die je niet zomaar laten vallen als het moeilijker gaat. Integendeel, die trekken u erdoor. En als het goed gaat, dan geven ze u dikwijls nog een extra shot onder uw gat om het nog beter te laten gaan. Kortom, en ik heb dat zelf ervaren, heel vaak word je wie je zei dankzij een aantal leerkrachten die daar in uw leven gepasseerd zijn. Daarom zijn we met klassen op zoek naar die leraar die in, in u geloofde. Die dat u deed uitblinken en u niet liet vallen als het ergens wat moeilijker ging. Of die collega die dat u eigenlijk juist nog een tik sterker kreeg gemaakt. Of die leerkracht die dat je kind terug recht tegen trok. Want de leraar van het jaar 2022 die geeft kansen. Ken je zo'n leerkracht die dat verdient? Nomineert hem dan nu en dan komen ik hem misschien binnenkort verrassen op school. Meer muziek, wie zal het zeggen? Salut!